De rol van ICT wordt in vier deelgebieden onderverdeeld. Namelijk ICT ten behoeve van de organisatie, werk en beroep, voor leven en burgerschap en leren en ontwikkelen. Ik wil me vooral focussen op ICT ten behoeve van leren en ontwikkelen. Want op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we steeds beter op welke manier het gebruik van ICT leidt tot de beoogde opbrengsten. Door ICT in te zetten op een manier die aansluit bij de didactiek, ondersteunt het leerlingen in hun leren. Het vier- en balansmodel van Kennisnet gebruikt vier bouwstenen, visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur om het onderwijs binnen de onderwijsinstellingen in kaart te brengen. De infrastructuur, zogenaamd het hardware, netwerk en connectiviteit zijn allemaal beschikbaar binnen de school. Echter de inzet van deze hardware is minimaal. Meer laptops, digiborden of iPads betekent niet automatisch dat leerlingen beter gaan leren. Als docenten niet weten hoe ze gebruik kunnen maken van digitale hulpmiddelen, dan leveren investeringen in hardware niets op en kunnen zelfs leiden tot de verslechtering van leerprestaties van leerlingen. Inhoud en toepassingen It's Learning, Som2Day en digitale lespakketten zijn aanwezig of worden beschikbaar gesteld. Maar worden ze ook minimaal optimaal benut? Digitaal leermateriaal draagt eraan bij om leerdoelen en leeractiviteiten op maat aan te bieden. De docent heeft op die manier direct zicht op de voortgang van de individuele leerlingen en de hele groep. De visie van school zal aangepast moeten worden betreffende de plaats die ICT daarbij inneemt binnen het onderwijs. Uit de literatuur blijkt dat de visie bepalend is voor hoe de school het onderwijs met ICT organiseert en in praktijk brengt. Deskundigheid. Hier gaat het om de ICT-bekwaamheid van docenten. Kunde en houding tegenover ICT. ICT kan alleen maar succesvol worden geïntegreerd als docenten voldoende ICT geletterd zijn en vaardig zijn in het leren en lesgeven met ICT. Maar ook de deskundigheid van de leidinggevenden en bestuurders om ICT in te zetten om de ambities van school te realiseren en medewerkers te faciliteren om ICT bekwaam te worden. Hierbij hoort ook de deskundigheid van onderwijsondersteunend personeel om ICT te laten werken voor leidinggevende, docenten en leerlingen. Schoolleiders kunnen de opbrengsten van een school verbeteren door invloed uit te oefenen op de motivatie en competenties van docenten. En op het schoolklimaat en de omgeving. Om het onderwijs echt anders en meer gepersonaliseerd te kunnen vormgeven, moet je buiten de kaders kunnen denken. Ga niet uit van onmogelijkheden, van we doen het al zo lang zo, waardoor men te veel in het bekende systeem blijft hangen. Vier competentiedomeinen die nodig zijn om het ICT in het onderwijs te integreren. Allereerst ICT-geletterdheid. Jongeren moeten beschikken over de benodigde vaardigheden om huidige en nieuwe technologieën toe te passen, in te zetten en door te ontwikkelen, zowel voor werk als privé. Er bestaan grote verschillen tussen jongeren in de vaardigheden in ICT-geletterdheid. Het onderwijs heeft daarmee een nieuwe opdracht, jongeren namelijk ICT-geletterd te maken. Daarvoor heeft het onderwijs docenten nodig die zelf ICT-geletterd zijn. De eigen ICT-vaardigheden van docenten zijn voorwaardelijk om ICT te kunnen gebruiken in de onderwijspraktijk. Het gaat hier niet alleen om tools en applicaties, maar juist ook om de houding en vaardigheden om je snel nieuwe toepassingen eigen te willen en kunnen maken. En kennis te hebben van reflecteren op de invloed van technologie op de samenleving. Het tweede zijn de competenties om ICT in te zetten voor leren en lesgeven. Het gebruik van ICT in de praktijk vraagt van de docent om het effectief en efficiënt in te zetten in alle fasen van het onderwijsleerproces. Het tpack model van Mishra en Koehler helpt bij het redeneren en het verantwoorden van de keuzes. Hier wordt een expliciete verbinding gelegd tussen de pedagogische, didactische aanpak en de leerinhoud en de technologie die dit kan ondersteunen. Visie en opvattingen over leren, onderwijs en technologie. Het professioneel handelen van docenten wordt voor een belangrijk deel verklaard door hun visie, kennis en opvattingen. De integratie van ICT in het onderwijs gericht op innovatie vraagt om het veranderen van routines en daarmee om een verandering van het onderliggende mentale model. Van belang hierbij is de bereidheid om te veranderen en reflectie op eigen visie en opvattingen in relatie tot het handelen. Tot slot professionele competenties voor innoveren en leren. Het is een complex en multidimensionaal proces dat vraagt om een fundamentele verandering in professioneel gedrag van docenten. Het gebruik van ICT voor leren en lesgeven is vrijwel onlosmakelijk verbonden met de veranderende praktijken en innovatiedoelen. De ICT-coördinator bevordert dat ICT op een efficiënte wijze bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Door snelle ontwikkelingen is het belangrijk dat er iemand is die het over zich houdt, collega's begeleidt en adviseert en ook meedenkt over de onderwijsontwikkeling in de school. De invloed van ICT is in alle aspecten van het onderwijs terug te vinden en mag eigenlijk niet meer apart gezien worden. Dit betekent dat de ICT-coördinator breed georiënteerd moet zijn met een duidelijke focus. Hoe ziet de rol van de ICT-coördinator eruit? Allereerst het helpen en coachen van collega's op het gebied van ICT. Op voorwaarde dat het gedeeld wordt in de sectie. Ook het peilen en bespreken van scholingswensen van collega's met behulp van de digicoaches. Het organiseren van onder andere spreekuren en workshops, het opzetten en organiseren van veranderingsprocessen en invoeringstrajecten in samenspraak met teamleders en directie en uiteraard wordt er ook verbinding gelegd met andere locaties en scholen. Hoe ziet de rol van de digicoach eruit? De digicoach inventariseert binnen de secties welke behoeften er zijn op het gebied van ICT. Helpen en coachen van collega's op het gebied van ICT. En beleving en draagvlak creë creëren door te de delen.